Goedemiddag allemaal. Ja, heel mooi dat we over dit thema kunnen hebben, ook vanuit verschillende invalshoeken. En mijn invalshoek is hoe we in de tijd in Rotterdam daarmee begonnen zijn. Met wat we vanuit Rotterdam sociale kunnen zijn gaan noemen. En die richt zich heel erg op dat de start voor en bij de geboorte, eigenlijk al de start voor de conceptie, voor de bevruchting, zo ongelooflijk belangrijk is voor een kansrijke toekomst, voor alle kinderen, ongeacht waar hun wieg staat. En we weten uit de praktijk dat dat niet zo is. Dat er hele grote verschillen zijn wereldwijd tussen landen, binnen Nederland en ook in de verschillende wijken in Nederland. En een van de... Opvallende dingen die daar in de tijd, en dat is ondertussen al wel weer een tijdje geleden, uitkwam is dat de, de meest ongunstige pernatale uitkomsten, zoals babysterfte, laaggeboortegewicht of vroeggeboorte, dat die juist onder de autochtonen Rotterdammers, Haagenezen, Amsterdammers en mensen in Utrecht voorkwamen die in achterstandswijken woonden, Daarvoor werd altijd gedacht dat het heel erg te maken had met uh, mensen met een niet westerse uh, achtergrond. Die hebben inderdaad een verhoogd risico. Uh, maar de mensen die al heel lang wonen die, en in achterstandswijken wonen, die hebben een nog groter uh, risico. En dat was een onverwachte uitkomst. En bij onverwachte uitkomsten, ja, daar moet je iets mee. Dat roept nieuwe vragen op, roept nieuwe acties op. Uh, ook heel veel nieuwsgierigheid. Waarom? En welke determinanten kunnen daarachter liggen. Um, en ook al heel snel weer duidelijk dat je dat lokaal moet aanpakken, omdat de samenstelling van de bevolking uh, natuurlijk in alle gemeenten anders is. Zelfs al in die vier grote gemeenten die, uh, die toen zijn onderzocht. Um, ja, hoe concreet is dat? Nou, wonend in een achterstandswijk heb je 30 tot 40 procent meer kans op een vroeggeboorte- en een laag geboortegewicht. Als we dat nog verder gaan uitsplitsen, zie je natuurlijk verschillen. Maar uh, ja, dit zijn getallen waarmee uh, hoogleraar Erik Stegers in de tijd uh, naar de gemeente Rotterdam is gegaan. En die heeft uh, die getallen uitgewerkt in plattegronden. En het voordeel van plattegronden is dat iedereen het gelijk herkent. Iedereen gaat ook gelijk naar zijn eigen wijk zitten zoeken hoe het daar is. Maar in feite hoef je niet zo heel veel te weten van, van statistiek of van, van data. Dit spreekt iedereen aan en daarmee kun je ook met elkaar in gesprek gaan over hoe kan dat nou? Want dat blijft natuurlijk de vraag hoe kan dat nou dat het in de ene wijk zoveel hoger is... Um, de sterfte of de vroeggeboorte dan in de andere wijken. Um, en hoe kunnen we erachter komen en wat kunnen we eraan doen? Wat ook bekend is, uh, en dat is al veel langer bekend... is dat die hele jonge start uh, bij de geboorte en die verschillen in, uh, in die start... Uh, dat die ja, levenslang invloed hebben. Die hebben invloed op het hele latere leven... Uh, het wordt ook gezien bij jonge kinderen, zesjarige kinderen, uh, die te klein waren in de eerste periode, de eerste drie maanden van de zwangerschap... ...die hebben al meer kans op uh, uh, aandoeningen uh, later in het leven, uh, zoals uh, problemen met hart- en vaat-aandoeningen. Dus dat vroege begin doet er echt toe... Uh, en dat kunnen we niet alleen maar oplossen met zorg. We moeten eigenlijk voorkomen dat mensen ziek worden. We moeten voorkomen dat die kinderen al zo jong in het leven uh, uh, ja, verhoogde kans hebben op allerlei ziekten. En we weten ook dat het heel erg samenhangt met, met allerlei andere uh, achtergronden dan alleen de medische. Dus we moeten op. op pad van medisch naar holistisch en integraal, waarbij we alle domeinen meenemen. En alle domeinen is sociaal domein, maar ook de leefomgeving. Hoe groen is het? Kun je veilig fietsen? Zijn de scholen uh, dichtbij? Wat voor soort winkels zijn er in de wijk? Kun je alleen maar fastfood kopen? Of uh, kun je ook gezonde groenten kopen tegen uh, reële prijzen? Um, dus ja, dan moet je ook experimenteren, wat ik net al zei... Uh, Per, per uh, lokale situatie er anders naar kijken. En op die manier, dat draagt bij aan steeds nieuwe kennis, maar ook steeds nieuwe vragen. Um, in Rotterdam is toen geconcludeerd uh, door uh, gemeenten Erasmus MC en de GGD dat het echt tijd was voor actie. Um, en uh, die tijd voor actie is uh, aan de ene kant uh, anders kijken naar die periode voor de zwangerschap, uh, de preconceptie preconceptionele gezondheid, uh, hoe, hoe is de gezondheid en het welzijn van de aanstaande ouders en aan de andere kant uh, sociale verloskunde waar ik uh, verder op doorga. In de tijd is dat begonnen in, uh, in Rotterdam, Klaar voor een Kind. en Rotterdam is daar nu nog steeds mee bezig met allerlei programma's op het moment stevige gestart. In 2011 uh, is dat uh, naar meerdere gemeentes in het land gegaan. Healthy Pregnancy for All 1. Daar hebben we samengewerkt uh, met verloskundigen, huisartsen, gemeenten, uh, JGZ... Uh, om in de zwangerschap en voor de, voor de geboorte en in de zwangerschap dingen uh, aan te passen. Um, healthy Pregnancy voor All 2 uh, is er ook de kruimzorg bijgekomen, dus we zijn ook steeds meer de preventieve gezondheidszorg uitgegaan. Steeds samenwerkend met gemeenten, want de oplossing van de achterliggende problemen zit niet in de zorg, maar ligt bij de gemeente. Uh, sinds 2018 lopen er verschillende programma's. Wij zouden doorgaan met Healthy Pregnancy for All 3, dat doen we ook. Um, maar de wethouder Hugo de Jonge, die in Rotterdam actief was, die was verhuisd naar Den Haag. En dat is een van de redenen dat we nu kansrijk start in Nederland hebben. Een landelijk programma waaraan ondertussen 275 gemeentes meedoen. Om alle kinderen, ongeacht hun herkomst, een betere kans te geven bij de geboorte. Voor de geboorte, bij de geboorte. En hoe zijn we dat gaan doen? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe krijg je alle mensen mee? Show don't tell. Het plattegrondje, ik liet het eerder al zien. Het was echt een ongelooflijk krachtig instrument. Um, dit is een, een fictieve gemeente. Uh, maar voor alle gemeentes, voor heel veel gemeentes, hebben we toen kaartjes gemaakt. En zijn we daarmee de boer opgegaan. En soms moet je terug en nog een keer terug. Eerst omdat mensen het niet willen geloven of omdat ze het wel willen geloven, maar daarna twijfels hebben. Uh, dus denk niet van, ja, we hebben een hartstikke mooie boodschap. Uh, iedereen neemt dat gelijk over. Nee, natuurlijk niet. Iedereen gaat daar kritisch naar kijken en stelt er vragen over. Maar die kaartjes die hebben enorm bijgedragen aan bewustwording over... ja. Hoe groot het probleem ook is. En dat gezondheidsverschillen echt veel vroeger beginnen. en zichtbaar zijn. dan dat heel veel mensen um, voorheen dachten. Um, wat ik net ook al een keer zei: ja, data met elkaar bespreken. haalden er allerlei verschillende mensen bij. Kijk niet alleen voor mensen uit de, uit de verloskunde, uit de geboortezorg, ook niet alleen mensen van de JGZ, maar ook mensen uit de wijk die heel vaak weten welke dingen er leven, welke dingen niet goed lopen, wat er geprobeerd is. En op die manier, door met elkaar in gesprek te gaan, met dit soort hele concrete plaatjes, kun je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren. Iedereen wil hier iets aan doen. We willen dat dit verandert. Ja, ook weer zoiets, hè? gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoe doe je dat, wat we heel erg gemerkt hebben. En, en ja, dat is echt een grote verandering sinds 2011, als ik uh, kijk nu. Um, van die hele essentiële vragen van kennen gemeente en zorgen elkaar. Weet de gemeente wat ze van de geboortezorg mag verwachten en weet de geboortezorg wat de gemeente wel en niet kan oplossen. Is de zorg goed op elkaar afgestemd? Een van de dingen in de zwangerschap kan een verloskundige constateren dat er bij mensen thuis heel veel aan de hand is. Maar wordt dat dan goed overgedragen naar de jeugdgezondheidszorg? En datzelfde geldt ook voor de afdelingen binnen de gemeente. En al die versnippering... Uh, dat is voor ons al lastig, maar dat is natuurlijk voor aanstaande ouders. Vooral wanneer uh, heel veel tegelijk speelt is dat uh, echt heel erg lastig. Dus hoe kun je voorkomen dat aanstaande ouders verloren raken in dat web van die zorg- en dienstverleners... die elkaar ook niet altijd even goed kennen. Um, de verschillen zijn enorm tussen de wijken, dus je moet ook eigenlijk uitvinden uh, hoe je dat op wijkniveau kunt organiseren. Kennen de professionals in de wijk elkaar? Weten ze elkaar te bereiken? Hebben ze elkaar als nul- nummer, En uh, weten die ook in welke netwerken ze zitten? Ik kan vanuit de geboortezorg iets mogelijk niet voor elkaar krijgen, terwijl iemand uit de gezondheidszorg in een netwerk zit waar dat wel uh, voor elkaar te krijgen is heel veel jargonverschillen, heel veel taalverschillen. Kwetsbaarheid kom ik zo op terug. Dat is ook best een kluif om er met z'n allen uit te komen wat je bedoelt. Urgent in de verloskunde is echt een ander urgent dan urgent binnen de gemeente. Urgent binnen de verloskunde is nu, niet morgen, maar nu. En urgent binnen de gemeente kan net iets langer duren. En zo zijn er heel veel van dat soort dingen waar je dan tegenaan loopt als je die sociale verloskunde handen en voeten wilt geven. Kwetsbaarheid in de zwangerschap, een voorbeeld van taal. De gemeente Rotterdam en Erasmus MC werken echt heel lang samen. Dat is eigenlijk begonnen in 2006 en toch kwamen we erachter dat we kwetsbaarheid in de zwangerschap op een andere manier inkleurden. Dat we daar andere ideeën bij hadden. Uh, een voorbeeld is roken, roken in de zwangerschap. Als op dit moment een zwangere toegeeft dat ze nog rookt, dan zijn er eigenlijk altijd achterliggende problemen. De gezellige roker van 30 jaar geleden heb je niet meer. Roken is een signaal, is een rode vlag. En zo zijn er heel veel dingen die je dan van elkaar moet leren. Um, wij zijn erop uitgekomen uh, dat je moet kijken naar risicofactoren, naar beschermende factoren. Dat de vrouw en de, de zorgverlener er samen over in gesprek gaan. En dat je dan ook kunt, een, een onderscheid kunt maken in uh, zelfredzame zwangeren, uh, kwetsbare zwangeren. Maar er zit ook nog een groep potentieel kwetsbare, die rennen het allemaal, maar er moet niks gebeuren en dan wordt het toch wat moeilijker. En je hebt ook een kleine groep zeer kwetsbare zwangeren die echt heel veel hulp nodig hebben. Uh, ook hulp achter de voordeur. Er zijn verschillende elementen uit de sociale vloskunde. Die zag je natuurlijk al een beetje aankomen door de vragen die we hebben gesteld. Het is heel belangrijk dat je over domeinen en schotten heen werkt voor mensen in hun leven is dat gewoon hun leven. Uh, en die domeinen en de schotten die wij hebben georganiseerd, daar moeten ze eigenlijk geen last van hebben. Uh, op tijd beginnen. Dus zorg dat je uh, met z'n allen, de GGD en JGZ, kan dat doen door voorlichting te geven. Zorgverleners kunnen dat doen door consulten te doen. Uh, dat dat de gezondheid voor de zwangerschap en de welzijn zo goed mogelijk is. Bij screening, in iedereen... Weet al denk ik wel dat aan het begin van de zwangerschap worden ontzettend veel vragen gesteld. Maar die vragen waren in eerste instantie medisch van aard. Maar we hebben onszelf ook moeten leren om niet medische risicofactoren uit te vragen. Dus toch die vraag te stellen of er um, schulden waren of er huisvestingsproblemen waren is niet makkelijk. Um, maar heel langzaam maar zeker begint dat toch wel gewoonte te worden. En je stelt die vragen om te zorgen dat de juiste professional in het juiste domein met mensen uh, ja, kan zoeken wat er nodig is. Uh, voor, voor mensen uit geboortezorg is de gemeente soms heel lastig, heel complex. Uh, daarvoor zijn lokale zorgpaden en routekaarten ontwikkeld, zodat die verloskundigen weten naar welk loket, naar welke organisatie... Uh, een vrouw verwezen kan worden. En als het nodig is, dat je ook met elkaar overlegt wat de meest geëigende zorg is op dit moment. Ook prioriteren. Een hele belangrijke is inzet van kraamzorg. Um, dat valt af en toe tussen uh, wal en schip. Um, maar het bespaart heel veel uh, stress bij de mensen. Het kan voor zelfredzaamheid zorgen. En het bespaart ook nog kosten. En uh, dat laatste zorgt ineens dat we ook weer... Uh, ...in onze groep hele andere discussies hebben met gemeenten en ook met zorgverzekeraars. Um, samen, verbinden van domeinen. Uh, in, in deze dia zie je drie bollen die elkaar deels overlappen. We zijn ooit begonnen met twee bolletjes, sociaal en medisch, en veel minder... Um, Jullie kunnen waarschijnlijk niet lezen wat er staat, maar veel minder groepen uh, die daarbij betrokken zijn. Uh, en in de loop van de jaren, zeker nu met kansrijke start, is de groep betrokken, um, professionals, domeinen, uh, is steeds meer aan het groeien. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen, focus op lokaal. Dat betekent dat alles wat we bedenken of bedacht hebben of ervaren hebben, dat je dat steeds moet aanpassen aan de lokale situatie. En dat ook in die lokale situatie mensen het opnieuw moeten doorleven. Dus gesprekken die eerder zijn gevoerd in Eindhoven, zou je toch in Tilburg ook moeten doorleven. Omdat je hier mogelijk andere partners hebt, een andere samenstelling. In de loop van de jaren zijn er steeds meer nieuwe partners bijgekomen. En we blijven onverwachte uitkomsten hebben, of uitkomsten die we niet gelijk snappen. En daar moet je ook open voor staan. Dan is het niet mislukt, wat soms lijkt, dan is het, heeft het anders uitgepakt. En daarom heb je ook andere maten nodig. Waar we begonnen zijn met uh, babysterfte, geboorte en laag geboortegewicht, kijken we nu veel meer naar zelfredzaamheid. Uh, kijken we veel meer naar hechting, naar, ouderschapsrelati naar uh, ouderschapsrelaties. Um, dus ook daarvoor geldt steeds aanpassen. Uh, dit, is, dit is echt iets wat in het veld gebeurt en uh, niet in een laboratorium. Wat de afgelopen jaren een, een steeds lastige, prangende vraag wordt, is uh, vragen over bereik, aansluiting en toegankelijkheid. We kunnen van alles opzetten, maar bereiken we mensen? Willen ze bereikt worden? Uh, zijn de voorzieningen zo dat ze mensen ook uitnodigen om er gebruik van te maken? En je kan je voorstellen dat voor dit alles geldt dat ieder professional, ieder domein een beetje uit zijn eigen comfortzone moet komen. Je zal toch uh, moeten toelaten dat anderen zich uh, tegen dingen aan bemoeien waar je voorheen uh, alleen verantwoordelijk voor was. Bereiken we alle aanstaande ouders. Binnen Kansrijk Start wordt er heel veel aandacht uh, aan besteed. Ook steeds meer ook steeds meer nieuwe inzichten. En dan gaat het echt over, uh, over vragen als welke ouders maken nu wel of geen gebruik van het aanbod. Ik denk dat iedereen die bezig is met, uh, met, met gezondheidsbevorderde activiteiten. Uh, heel goed weet uh, dat juist de hoger opgeleiden daar gebruik van maken. Maar eigenlijk willen we dat jonge ouders, aanstaande ouders... Mensen met jonge kinderen gebruik maken van alles wat er in hun wijk is. En dan moeten we ook kijken wat hun netwerken zijn, wat hun informatiebronnen zijn... en wat de grootste barrières zijn. En nog een heleboel andere vragen. In, in deze dia is een, een, een, een soort een, tijdpad en daaromheen... Uh, wat jullie ook niet allemaal kunnen lezen, maar daaromheen zie je wel... hoeveel mensen uh, betrokken zijn... Uh, rondom een gezin en dat kan een groot netwerk zijn, een klein netwerk, formeel, informeel, familie, vrienden, professionals. Die kunnen allemaal bijdragen zolang we uh, aan, aan mensen vragen wat ze nodig hebben. Uit de comfortzone, een filosoof die, met wie we heel veel samenwerken, Havesse Ismaili, die heeft ook vrouwen in kwetsbare situaties, in echte achterstandssituaties, gevraagd naar hun, bij, naar hun verwachtingen. En daaruit kwam heel duidelijk dat ze hun verwachtingen bijstellen om het leven draaglijker te maken. En daaruit kwam dus ook heel duidelijk van, we kunnen met, met zorg, ook met preventie, van alles doen, instoppen. Maar uiteindelijk uh, hebben mensen uh, regie over hun eigen leven nodig. En dan gaat het over betere huisvesting, onderwijs, schuldsanering uh, en zorgen. En dat waren natuurlijk uh, tot tien jaar geleden uh, in, in de geboortezorg echt hele grote woorden. Zo van, ja daar gaan wij toch niet over. Daar mogen wij toch niks over zeggen. Ja, Wij moeten ons daar wel over uitspreken als dat zo'n invloed heeft uh, op de uitkomsten waar we, waar we direct verantwoordelijk voor zijn. Um, we zijn nu uh, dik tien jaar bezig. Het programma Kanszijker Start uh, loopt formeel dit jaar ten einde. Uh, iedereen is natuurlijk hartstikke hard aan het werk uh, om dat uh, uh, verder te trekken. En we zijn ook met z'n allen bezig om te kijken van uh, en wat is er de komende jaren uh, nodig. Hoe kunnen we de bewustwording voor dit thema, een gezonde start voor alle kinderen in Nederland, in alle gemeentes, in alle wijken, hoe kunnen we dat vasthouden? Ook naar de verkiezingen. Nu landelijk en volgend jaar lokaal, wanneer er weer nieuwe colleges komen. Benut de mogelijkheden en de haakjes die er zijn. Als je ergens tegenaan loopt, kijk om je heen wat er wel kan, met wie je dat samen kan doen. Samenwerking blijvend stimuleren, dat is dat vraagt iets van de professionals zelf, maar ook van hun omgeving, van de leidinggevende, van hoe dingen georganiseerd worden, zodat de uitvoerend professional gewoon zijn werk kan doen. Uh, en dat, dat uh, is iets waar, waar we heel vaak horen, dat mensen wel willen, maar dat allerlei regels en gebrek aan randvoorwaarden dat soms heel erg moeilijk maken. Aandacht voor die, voor die samenwerking, uh, ja, dat moet onderdeel worden van de opleiding. En het mooiste zou zijn dat je veel vaker samen zou opleiden. Dus dat je in de opleiding, bijvoorbeeld als verloskundige, al uh, deels samen optrekt met mensen die uh, uh, sociale uh, opleidingen volgen. En dat geldt natuurlijk ook voor de onderdeel worden van, uh, van akkoorden. Er zijn allerlei akkoorden, preventieakkoorden, coalitieakkoorden. Kijk steeds ook naar die allerjongste kinderen en naar hun ouders in de in de periode dat ze nog aanstaande ouder zijn. Geld blijft een ding. Uh, dus inbidden in, uh, in akkoorden zou je eigenlijk ook moeten vertalen. Inbidden in beleid en in, uh, in financiering. Om op die manier met elkaar dit uh, onderwerp vast te houden en verder te brengen. Een van de in de loop van de jaren, en we zijn nu tien jaar bezig, is een hele belangrijke dia geworden die, die er nu staat. Uiteindelijk uh, valt of staat het met uh, elkaar uh, erkennen, kennen, erkennen, vertrouwen, uh, samenwerken uh, en je ook realiseren dat je, je hoeft, maar eigenlijk zou je moeten zeggen: je moet niet alles zelf willen doen. Een verloskundige uh, weet. Onvoldoende van schuldhulpverlening. Uh, andere mensen weten dat veel beter. Doe dat samen. En voel je niet verantwoordelijk voor de dingen waar je zelf onvoldoende kennis en deskundigheid van hebt. Maar zoek die ander op. Dus ja, hier valt er staat mee. En aan het einde komen we daar ook nog uh, op terug. En uiteindelijk alles ja, voor gewoon kinderen die gezellig om zich heen kruipen. En uh, allemaal een goede start hebben. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Atja. Een hele mooie inkijk in hoe het nu al tien jaar in uh, Rotterdam uh, uh, aan het werk is, zeg maar. En ook uh, hoe het straks kunnen gaan borgen. Dat is denk ik heel belangrijk, hè? om echt effecten te kunnen zien. Wat ik uh, daarnet, we gaan zo meteen door met de volgende spreker. Wat ik daarnet nog niet gezegd heb, is dat uh, we een moderator hebben voor de vragen in de chat. En dat we na elke spreker één of twee informatieve vragen hebben, um, die we wel even kunnen beantwoorden. Maar de andere vragen komen straks allemaal aan bod in de discussie. En de moderator is uh, Jolande Mathijssen, die zit hier uh, aan de overkant. Um, maar dat is dus straks, als alle sprekers geweest zijn, dan hopen we zoveel mogelijk vragen in de discussie uh, aan de orde te laten komen. Uh, voor nu uh, zie ik uh, in elk geval één vraag van of de presentaties doorgestuurd worden. Dat proberen wij altijd te doen. Die komen op de website van Transo te staan als de sprekers daarmee instemmen. Um dat is En een andere informatieve vraag is, denk ik, waar de data over vroeggeboorten per gemeente terug te vinden zijn. Zijn die ergens centraal terug te vinden, Adja? Ja. Um, de kaartjes waar we ooit mee begonnen zijn, dat was echt heel erg veel handwerk. En sinds uh, vorig jaar kun je op waar staat je gemeente. En daar heb je, ze noemen dat tegels, de tegelgezondheid... Um, en als je dat aanklikt, helemaal onder aan de pagina staan uh, perinatale kerngegevens, zoals dat genoemd wordt. Ja, en dan kun je okay. per gemeente sterfte ja. en uh, vroeggeboorte en laaggeboorte Nou mooi, dat uh, duidelijk. Dus op uh, de website, waar staat je gemeente. En dan helemaal onderaan. Um, Oké, okay, volgens mij zijn dit nu uh, even de, de belangrijkste informatie.